Dag Klaas. Goedemorgen. Hallo, fijn dat ik je spreek. Um, voor de luisteraars, uh, uh, ik spreek met uh, Klaas Jongejan, oud-gemeenteraadslid uh, en voorzitter van de uh, Integrale Adviesraad Sociaal Domein in Almere. Um, Almere is een gemeente die ook wel bekend staat als een uh, vooruitstrevende gemeente, ook op sociaal gebied. En ik ga met Klaas in gesprek... Um, ...over um, wat de adviesraad doet, uh, hoe zij als netwerk uh, te werk gaat... ...en hoe ze dat uh, sinds anderhalf jaar, dus uh, voor de start van de transities... Uh, ...en de verantwoordelijkheden die bij gemeenten zijn gekomen... ...over zorg, welzijn, uh, participatie van burgers... Um, ...hoe de adviesraad uh, uh, als netwerk van sociaal betrokken burgers uit Almere... Uh, ...de gemeente adviseert... En hoe ze, uh, hoe ze dat doet en wat de resultaten daarvan zijn. Um, misschien wil je zelf, uh, Klaas, um, eerst even kort wat uh, vertellen over de adviesraad. Um, heb ik een goede introductie gegeven? Um, en kun je er wat uh, op uitweiden? Uh, ja, ik kan er heel lang over uitweiden, maar <laughs> dat kan niet denk ik daar nou, hoor. <laughs> uh, ik ben blij dat jij aan de andere kant van de lijn zit en mij. Als nu en dan een keer even het auto roepen, want anders ja. dan. Uh, duurt het allemaal te lang, denk ik. Ja, heel goed. Uh, we, we hebben een groep van twaalf uh, uh, mensen. We, zijn, uh, we hebben met z'n allen gesolliciteerd op een... Uh, hebben gereageerd op een advertentie. die door de gemeente en door een groep. En dat heet Breed Overleg hier in Almere. Dat zijn uh, een verzameling van... Uh, 40, 45 40 maatschappelijke ondernemingen. Uh, uh, belanghebbende. Uh, alle mensen die, die ook maar iets... Gevoel hebben wij bij wat er zich in het sociaal domein afspeelt. Mm -hmm. uh, daar hebben wij op gereageerd uh, met z'n 12, uh, er waren ongetwijfeld meer, maar we zijn er met z'n twaalf daar zijn we geselecteerd door een uh, sollicitatiecommissie van zes mensen. Mm -hmm. Dus dat is allemaal best uh, heel serieus gegaan. En mij werd gevraagd om daar voorzitter van te worden. Mm -hmm. Nou, dat, uh, wij functioneren nu sinds vorig jaar 1 april. Dus dat is iets langer zeg maar. Langer dan een jaar zijn we nu echt uh, aan het werk en zijn we druk bezig geweest om onze nou, de gedachten die we met Centraal hadden, om die uh, manier ook vorm te geven. En de vorm van advies en, en, en hoe wij wilden werken, hoe we het wilden doen met de achterban, met de gemeente nou, en alle spelers die dat in dit veld zitten. Uh, daar hebben we gewoon zo'n beetje anderhalf jaar nu over gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus, maar we staan nu met z'n allen de goede kant op, de neus de goede kant op zal ik maar zeggen. Uh, en dat geldt zowel voor uh, ons als adviesraad, maar dat geldt dan ook voor de gemeente en dat geldt ook voor de, uh, het breed overleg plus. En ja, voor zoveel mensen die bij ons uh, betrokken zijn uh, bij het proces. Uh, even kort. Ja, dat is uh, indrukwekkend als je dat even kort zo uh, de revue laat passeren. Um, ik uh, wil dat graag met je in gesprek omdat uh, um, veel mensen in het netwerk van uh, LOC uh, op zoek zijn of bezig zijn naar, uh, met het ontwikkelen van nieuwe vormen van uh, medezeggenschap en zeggenschap op lokaal niveau. Omdat we natuurlijk uh, allerlei uh, stelselwijzigingen hebben uh, gehad en uh, die in volle gang zijn om het uh, zo transformatief mogelijk te kunnen laten zijn en zo werkbaar en functioneel mogelijk. Um, en um, uh, jullie hebben dus een, uh, uh, een integrale adviesraad ge uh, zijn jullie gestart. Um, kun je daar wat meer over vertellen van wat dat uh, betekent? Een integrale adviesraad, wat, wat houdt dat uh, in Almere in? Ik zal het poging doen. Graag. Ja. Um, uh, uh, sowieso natuurlijk bij de sollicitatie van, van deze twaalf mensen. Um, uh, Tijdens... Of tijdens de sollicitatie werd er gekeken naar de, de gebieden waar mensen kennis van hadden en of ze niet alleen kennis, maar ook waar hun netwerken lagen. Dus alle bepaalde leden die geselecteerd zijn, die hebben allemaal um, een, een bepaald gebied binnen het hele sociaal domein, dus dat, dat kan variëren tussen wonen, zorg, uh, jeugdzorg, uh, participatiewet, Kortom, om al die, al die facetten, uh, ook het passend onderwijs, want alsjeblieft niet vergeten. Yeah. Um, uh, Kortom, om al die facetten die zich binnen het hele sociaal domein uh, bewegen, daar is gekeken naar de twaalf mensen, dus of, die, of daar een uh, kennis zat en of daar een netwerk lag. Nou, daar zijn we op gese gese geselecteerd, dus sowieso zitten we natuurlijk in zo'n adviesraad al een flinke dosis en een flink netwerk op de achtergrond. Ja. Uh, dat, dat over hoe wij zeg maar, uh, hoe die groep er dan ongeveer uitziet. Ja, en wat wij dan doen, uh, en dat heb, dat zeg ik, dat, daar zijn we na anderhalf jaar helemaal uit. Dat heeft even geduurd, omdat wij een bepaald idee hadden om tot een bepaald advies te komen. Uh, en en dan bedoel ik zowel de adviezen die gevraagd zijn, als de adviezen die ongevraagd zijn. Uh, wij zijn verplicht Vanuit een verordening uh, te spreken, en die verordening is door de gemeente uh, uitgegeven, daar is de gemeenteraad een, een beslissing over genomen. Uh, te spreken met een, een organisatie, dat noemt ze Breed Overleg, Breed Overleg Plus. En, een organisatie waar 40, 45 maatschappelijke organisaties in zitten, de vanuit alle groepen, vanuit alle lagen, van de werkvloer, iets hoger. Maar je vindt daar van alles, als je ze allemaal bij elkaar hebt zitten, dan is het een soort. Uh, het is net een Poolse landdag. Uh, dat, dat, dat werkt natuurlijk niet om met z'n allen tegelijk te babbelen. Dus we hebben een bepaald systeem bedacht met elkaar. Uh, met elkaar bedoel ik dus, dat is de, de adviesraad, het sociaal domein en het Breed Overleg Plus. En we hebben ons gedeeld in uh, thema's. En de thema's die waren natuurlijk helder, dat zijn wel de, de, de vier thema's die zitten in het sociaal domein. Uh, de mensen die daar verstand van hebben, die hebben we achter de thema's geplakt. Zowel van het adviesraad het sociaal domein. als van Breed Overleg Plus. Ja. En dan en, en, en voor de uh, luisteraars, welke thema's zijn dat dan, die vier? Uh, de, de, de, dat zijn de thema's uit het sociaal domein. Het um, jeugd, natuurlijk. Hè. Dat was een van de transities, natuurlijk. die we van de provincie naar de gemeente hebben overgebracht. Er zit natuurlijk het, het passend onderwijs zit daar. Uh, Zit daarin. Uh, de participatiewet zit daarin. En natuurlijk de WMO. Ja. De, uh, en, en alles. En dan uh, zit natuurlijk, daar vind je in, in die uh, trajecten kan je dan ook uh, de oude AWBZ en de nieuwe wet langdurige zorg. En je kan alles een plek geven daar. Ja. Ja. Kortom al die vernieuwingen. Uh, ook in de, in de wet sociale werkvoorziening, al, al die voorzieningen hebben we gekoppeld aan een van die vier thema's. Mm -hmm. Zitten nu mensen vast? Nou, op het moment dat nu een, uh, een ambtenaar, want ik heb een secretaresse op het uh, gemeentehuis zitten, dat is mijn aanspreekpunt en dat is ook het aanspreekpunt voor alle ambtenaren die in de gemeente werken binnen het sociaal domein, en dat zijn er hier in Almere, zijn dat er, nou, een soort van veertig, ja, die allemaal bezig zijn met beleidschrijven, aanpassen, verordeningen, bedenken maar. Ja. Uh, hier het aanspreekpunt uh, komt er bijvoorbeeld een, er een vraag bij mij terecht, dat er bijvoorbeeld ik noem even een voorbeeld uh, persoons, persoonsgebonden budget, dat speelt nu uh, dat, dat dat beleid moet geschreven worden en nou, op dat moment dan die vraag komt bij mij als voorzitter terecht ja. ik wijs een trekker aan binnen de uh, adviesraad een van de twaalf zeg maar ja. uh, die wordt de trekker van het onderwerp, die kan binnen de adviesraad nog een aantal mensen om zich heen verzamelen uh, van van nou, die kan er goed bij zijn, die heeft daar een stand van, die heeft daar een netwerk liggen. Dus dan komen er dan nog één of twee, afhankelijk van hoe zwaar het onderwerp is, komen er bij die trekker. Ja, naast hem zitten. en tegelijkertijd pakt hij ook een aantal mensen uit dat brekenoverleg plus. Dus dan zit je eigenlijk al bij de, of bij de belanghebbenden zit je dan meer op de werkvloer. Nou, die koppel je ook aan diezelfde, uh, trekker vast. En dan gaan ze met ze in een soort, in de vorm van een soort werkgroep, gaan ze naar die ambtenaar toe. Naar het gemeentehuis, maken afspraken mee. En dan zitten we eigenlijk al op tafel vanaf het eerste moment dat het beleid op papier komt. Mm -hmm. Of als het oud beleid is, uh, wat uh, wat uh, weer een nieuw uh, uh, leven ingeblazen moet worden, de, de aanpassingen of de wijzigingen. Ja. Dus vanaf de eerste dag zit al een werkgroep uh, bij deze ambtenaar uh, aan tafel. Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat komt, uiteindelijk komt daar natuurlijk een, in overleg komt daar een document uit en natuurlijk heeft daar in dus zijn eigen verantwoording in, dat zijn wij als uh, adviesraad en uh, breed overleg plus. Maar ook aan de andere kant, natuurlijk, een, een beleidsambtenaar die weer verantwoording af moet leggen aan een wethouder, omdat ze weer een bezuiniging ergens uh, moet gaan doorvoeren. Dat begrijp ik, dat begrijp ik iedereen. Er ja. komt een document uit, en dat document dat, dat komt dan of formeel uh, naar mij weer toe, vanuit het gemeenteapparaat, en daar wordt een advies op gevraagd. Mm -hmm. uh, op dat moment komt diezelfde werkgroep weer bij elkaar. Uh, die pakt het, uh, het advies op en die gaat dan het, het stuk en die weten natuurlijk inmiddels al wat erin staat. Ja. Want ze hebben natuurlijk al meerdere keren bij elkaar gezeten, maar ook niet alles is meegenomen dan wel overgenomen. Dus er wordt een advies opgeschreven. En het advies dat wordt dan door die werkgroepen uh, uh, op papier gezet, anders het wordt uh, ja, eerst in een soort klad op papier gezet omdat uh, schrijven een, uh, een truc is, maar dat hoef ik jou niet te vertellen dan <lacht> uh, <laughs> uh, Hebben we uh, een schrijver in dienst, althans op afroep. En die maakt van de tekst uh, die die werkgroep bedacht heeft een, een mooi advies. Dat ziet, er dan, uh, dat ziet er dan goed uit en dat is ook goed te lezen. En de essentie waar het dan op die staat er dan ook wel duidelijk in. Yeah. Nou, dat wordt gedeeld met uh, de hele groep. Dat gaat allemaal online, allemaal, allemaal via uh, mail. Want we komen één keer in de maand bij elkaar. Dus het is niet zo dat we alle adviezen, dat we daarvoor bij elkaar komen. Uh, dat gaat via de mail. Uh, via de mail gaan, kunnen alle leden, zowel van de ASD als van BO Plus, kunnen reageren op die... Uh, het in concept uitge... op papier gezette uh, advies. Ja. Uh, daar wordt nog altijd aan gesleuteld, links en rechts. Daar komt nog wat binnen... Uiteindelijk heb je dan een definitief concept. En dat wordt dan definitief, komt bij mij, gaat mijn handtekening als voorzitter eronder en ik lever het weer in via mijn secretaresse. En we hebben nu afgesproken binnen het gemeentehuis om te zorgen dat de wethouders altijd direct uh, uh, onze adviezen gevraagd of ongevraagd krijgen. Zitten zij in de CC rechtstreeks? Mm -hmm. Mm -hmm. En ik heb uh, een directe link ons uit, omdat het ook in de politiek uh, uh, wil weten wat wij ermee doen natuurlijk en wat wij vinden van in dit geval de PGB gaat er ook een, een, een rechtstreeks dit ongevraagd advies naar de regie ja. van de gemeente, zodat ook uh, het, bij de de mensen vanuit de verschillende politieke partijen daar notie van kunnen nemen. Mm -hmm. Nou, dan ligt het natuurlijk uh, aan. Um, de, de, de wethouder dan wel de beleidsambtenaar van wat gaat ze met ons advies doen. Uh, wordt er wel wat aangewijzigd, wordt er niks aangewijzigd. Het komt uiteindelijk, uh, het beleidsstuk komt natuurlijk op de politieke agenda te staan. En op het moment dat het geagendeerd is, dan zit het stuk. En uh, dan heeft natuurlijk uh, de mensen die daarmee werken binnen de politieke partijen, die hebben ons advies al lang gezien. Yeah. En die kunnen daar dan hun ding mee doen. Mm -hmm. Of ze pikken het, of, of ze zeggen, nou, een stuk van wat de, de wethouder aanbiedt, dat gaat kan prima zo. En anders dan zeggen, ze, ja, de adviesraad die heeft dit of dat ingebracht, en dan volgt er dan nog een motie of amendement of wat dan ook. Ja. Yeah. En dan wordt het afgetimmerd. Wauw. Dan even in een. Dus dit is de werkwijze die wij nu als het gaat om gevraagde adviezen volgen. Indrukwekkend hoor. Ja, ja de, de, de, er zijn nog meer. Hè. We hebben nog ongevraagd advies, dat loopt op een iets andere manier. En we hebben natuurlijk ook nog te maken hier, omdat we centrumgemeente zijn in Almere. Uh, Neem bijvoorbeeld het beschermd wonen, dat is iets wat regionaal uh, uh, besloten moet worden. Ja. Dus daar besluit niet alleen Almere over, maar daar besluit dus ook in, in Zeewolde, uh, levi uh, Dront, uh, Noordoostpolder, uh, allemaal over. Mm -hmm. En nou, daarom overleg met, met, met elkaar en wij hebben als adviesraad gezegd, ja het is natuurlijk goed dat wij er wat van vinden als adviesraad al meer, Maar wat vinden die WMO-raden er nu van in, al, in de vijf andere gemeentes van deze boulder? Ja. Yeah. Nou, daar werd uh, voor, voor zover ik kon zien of wij konden zien niet zoveel mee gedaan. Het werd afgetimmerd tussen de respectievelijke wethouders en dan werd er een besluit over genomen. En dat besluit werd genomen in Almere door, door de gemeenteraad van Almere. Dus dat was een beetje raar. vond yeah. ik eigenlijk. Dus daar hebben we een verandering zelf ingebracht door gewoon die WMO-raden, cliëntenraden. Het hebben allemaal verschillende namen, maar ze doen wel hetzelfde werk. Yeah. Uh, die hebben we, zeg maar, op het gebied van wonen uh, uh, het regionaal kompas, noemen ze dat hier in Flevoland. Yeah. Uh, hebben ze hebben we gewoon alle Flevolandse WMO-raden zeg maar, bij elkaar geroepen. En bij elkaar gaan zitten en zeggen: Nou jongens, op het moment dat er sprake is van uh, een, een onderwerp, zoals beschermd wonen, waar uh, regionaal besluit over genomen worden, dan wordt het ook bij jullie voorgelegd als WM, WMO-raad. Wat je ervan vindt in, de, in dezelfde cyclus dat wij als uh, adviesraad bezig zijn met breed overleg om het advies voor te bereiden. Wow, en, en, dat is, en dat is nu een onderdeel van die cyclus ook. Ja, die hebben wij Ja. En, en, en dus, dus samen met die anderen, dus op regionaal niveau, als daar dan dus ja. uh, um, een advies uitgebracht moet worden of als daar beslissingen genomen moeten worden, dan moet dat altijd via de uh, regionale uh, afstemming met de, ja. de adviesraad. Het is, het is een uitdaging voor de schrijver in dit geval? Ja. Uh, want je krijgt natuurlijk uh, uit de zes verschillende kanten op, op, een, op een adviesvraag of een ongevraagd advies, dat kan ook. Uh, krijgt ze natuurlijk uh, uh, stukjes, ja. artikel, zeg maar, hele, en daar moet ze dan één gezamenlijk advies van maken. Ja, ja, ja. En uh, we hebben met elkaar afgesproken op het moment dat er één, dat er een gemeente is die zeer afwijkend is ten opzichte van de rest, dat we dan zeg maar, bij het advies een soort bijlage erachter zetten van... Uh, uh, gemeente A heeft gezegd, maar die is het niet... Nou ja, we, zo kan je dan het advies, dat hebben we nu uh, twee keer gedaan. Dat is, nieuw, dat is ook opnieuw, hoor, dat hebben we ook uh, pas twee keer gedaan, dus mm -hmm. het was voor ons ook een probeersel om dat te kijken, want het was natuurlijk al erg lastig om al die, uh, die raden bij elkaar te krijgen. Ja, over hoeveel dat heb je het er dan ongeveer? Dan... Ja, die waren dat ook niet gewend natuurlijk om te doen. Precies, en hoeveel heb je, heb je het dan ongeveer over? Over hoeveel mensen? Ja, raden? Het zijn zes verschillende raden. Mm -hmm. Nou, en, en we hebben een paar keer bij elkaar gezeten en we hebben dat dan georganiseerd uh, in Centraal, zeg maar een beetje in, in, in Flevoland. We hebben dat in Legistad gedaan, ja. uh, nu een paar keer. Uh, en dan, dan komen we daar met z'n allen en huren uh, uh, en ruimte. En dan gaan we daar bij elkaar zitten en dan gaan we zeggen, jongens, zo doen we het, zo doen we het niet. Mm -hmm. Dus dat hebben we nu twee keer gedaan, ik moet zeggen dat is... Binnen de gemeente is dat heel erg hier in de centrumgemeente althans, is dat heel goed aangekomen. Met de ouders waren het er zeer tevreden over, want dat uh, overleg dat gebeurde niet. Het overleg ging niet verder dan beleidsambtenaren onderling mm -hmm. van de, de verschillende gemeenten. En verder kwam het niet. Ja. Yeah. Nou, uh, dat is natuurlijk raar dat je dan de WMO raden die er onderhangen, hangen, die weten hebben er helemaal geen weet van. Yeah. Nou ja. En dat staan uh, de uh, respectievelijke gemeenteraden. Ja. Yeah. Uh, deze actie hebben wij ooit opgestart gehaald, omdat er was toen in de tijd een artikel, en ik heb de data niet meer helder op, maar er was een artikel stond in de Volkskrant, dat gemeenteraadsleden bij dit soort besluiten, regionale besluiten, op de achterbank zitten. Mm -hmm. Nou, dat klopt. Yeah. Uh, gemeenteraden worden heel vaak uh, in, in deze dingen gewoon gepasseerd. En dan worden de besluiten van tevoren regionaal met een aantal wethouders onder elkaar worden allemaal vastgelegd. En dan uh, een gemeenteraad is dus die even. Die, die krijgt het alleen maar als een vaststaand feit voorgelegd en ja. als informatie. nou, dan proberen we er op deze manier een stokje voor te steken. Ja, precies. Ja. En de, maar dan zeg je dus eigenlijk ook, want dan steek jij het nu ook in vanuit het perspectief uh, nu aan, nu, uh, van gemeenteraadsleden. En dat zij daar meer zeggenschap in kunnen hebben, zeg je eigenlijk. Um, maar natuurlijk ook de uh, raden die uh, de burger uh, vertegenwoordigen en uh, nagaan uh, of, of dat wat er vanuit het gemeentelijk niveau en uh, regioniveau niveau goed aansluit op de praktijksituatie waar het uiteindelijk over gaat um, dus daarmee zeg je ook iets over de, hoe jullie integraal te werk gaan um, dat je dus uh, de verschillende niveaus in oogenschouw neemt in de... In de uh, het proces waar je mee te maken hebt, zowel dus bestuurlijk niveau en gemeenteraadsleden, dus uh, ambtenaren, uh, jullie als organisatie, de maatschappelijke organisaties uh, in de uh, uh, regio. En uh, je vertelde net dus ook uh, dat jullie dus uh, veel uh, nauw samenwerken met Breed Overleg Plus, uh, waarvan je aangaf dat is dus vooral de werkvloer en misschien iets daarboven. Uh, ja. van maatschappelijke organisaties in Almere. En uh, zitten daar ook cliëntenorganisaties bij? Nou, die, die, die, die zitten wel aan tafel. Maar dat, we hebben daar, ik moet eerlijk zeggen, de, de cliëntenparticipatie, daar zijn we nu op dit moment wel druk mee. Want dat is, we vinden zelf, zoals, uh, je maakt als uh, adviesraad... Uh, ...voor jezelf een lijstje van wat hebben we nou nog niet goed geregeld met elkaar, wat vinden wij onderbelicht? Ja. Nou, dus het is onder andere dit gedeelte, mm -hmm. de klantenparticipatie, we hebben daar nu sinds uh, twee weken... ...hebben wij daar ongevraagd advies bij, uh, bij uh, het college van BGW Almere neergelegd... Mm -hmm. ...omdat we daar een bepaald idee bij hebben hoe dat zou kunnen. En waar we zelf uh, daarnaast mee bezig actief mee bezig zijn met een voorstel te schrijven... ...dat is hoe we die jeugd erbij halen. Mm -hmm. Uh, we, we, hebben natuurlijk heel veel, uh, we zeggen heel veel over jeugd en of het nou is in de jeugdzorg, of over de jeugd geen <coughs> uh, Maar de jeugd zelf die zit niet bij ons aan tafel. Mm -hmm. Wij zien die jongeren ook niet. Uh, we hebben in het brede overleg één uh, groeperingje zitten. Er zitten twee zeg maar die iets uh, willen meedenken als het gaat over jeugd. Yeah. Uh, dat vind ik allemaal een beetje, erg een beetje nou, krap. We yeah. zijn nu een voorstel, en we hebben het, uh, volgens mij heb ik uh, eind augustus al de eerste, eerste vergadering met een, uh, een groepering hier uit Almere jongeren die mee wil gaan denken als het gaat over wat besluiten we nou allemaal over die jeugd. Yeah, yeah, yeah. Uh, om met die jeugd nu te gaan praten, hoe zij daar een stemming kunnen krijgen. Oh, goed. Uh, dat zal wat ingewikkeld worden, maar dat is gewoon techniek. Hoe wij dan weer als euh, adviesraad, wij zijn met twaalf mensen gekozen, waar euh, natuurlijk een wethouder en een BNW in besluit over hè, Hoe we dan die stem van de jeugd daarin gaan krijgen. Maar goed, dat, dat is aan ons om daar wat op te vinden. Ik vind het ook dat we het moeten doen. Ja, en, als ik zo, en, en we gaan het ook doen trouwens, hoor. Dan je, je, je op. Ja, mooi. En als ik zo met euh, je als ik zo, zo eventjes een inkijkje doorloop uh, in de, de tijd dat we nu in gesprek zijn. Van de afgelopen anderhalf jaar hebben ze in ieder geval niet wat uh, ter hand genomen en uh, uh, met uh, het nodige succes. Dus <laughs> dat uh, ja. mag toch ook uh, moed uh, geven. Ja, maar nou ja, we hadden natuurlijk ook een idee, dat is ook bij ons lang een lange discussie geweest. De gemeenteraad heeft een bepaald bedrag aan de adviesraad gepland. Wij zijn allemaal vrijwilligers, dus we staan niet op de loonlijst. Uh, we krijgen allemaal uh, alle twaalf een uh, vrijwillige bijdrage. Dat is wat we doen. Ja. Of wat we krijgen. Voor de rest uh, is het, uh, en dat hoeft ook niet. Dat willen we ook niet. Uh, het is zo dat, uh, maar goed, als we kosten maken en, en we willen een keer een, een spreker hebben, of we willen uh, de, deskundigheid uh, inhuren op een bepaald gebied. Uh, want het gaat vaak natuurlijk met participatiewet, gaat het over wetgeving. Het, uh, nou, dan moet je mensen vragen. Ja. Je kan niet iedereen natuurlijk... Uh, dat wij nou voor een, voor, voor een, een, een klein bedrag per maand doen. Dat wil niet zeggen dat je de mensen ook in je die allemaal een klein bedrag komen. Nee. Je moet een bepaald bedrag hebben. Nou, dat bedrag hebben we gekregen. En dat hebben we nu op... Uh, na een lang overleg hebben we daar nu uh, zelf ook beschikking over. We hebben een bedrag... Uh, maand of jaarlijks vragen wij het bedrag nu aan in een soort subsidievorm. We hebben een stichting binnen de uh, integrale Adviesraad opgericht. Ja. Dus met een eigen bestuurtje weer. Mm -hmm. Ik heb nog eens een keer uh, met een paar mensen twee petten op in één club. Mm -hmm. uh, en daar brengen we het geld in onder. Met mm -hmm. een penningmeester en een administratiekantoor erachter en, en dat soort dingen. Dus dat wordt gewoon ons geld ook nu. We beheren nu ons eigen geld. Mm -hmm. En we leggen verantwoording af als elke andere instelling die subsidie aanvraagt. Mm -hmm. Dus daar zijn we nu gelukkig helemaal uit. En we kunnen nu dus gewoon mensen inhuren. Waarvan we zeggen: Nou, uh, die willen wij graag als spreker hebben. Of, nou ja, uh, maakt niet uit wat, op welke manier die van je geld uitwerkt. Ja, mooi. En dat was voorheen. Was dat in, in, in beginsel? Was dat nog anders? Dat je. Dat de gemeente daar meer in besloot en dat zij dat uitvoerden? Dat jullie dat niet zelfstandig konden doen? Het is voor de gemeente ingewikkeld, nou om als mensen onkosten te maken, om elke, en dan chargeer ik het even: elke euro die je uitgeeft, die moet bij de gemeente vastgelegd worden. Er zit een ambtenaar op en die geeft vervolgens het papier weer door aan de andere ambtenaar. Er zitten administratieve procedures in die. Gemeenten die zijn enorm en wij kunnen gewoon, als wij onkosten maken, leggen we het briefje gewoon neer, we leggen het uh, maal komen wij bij elkaar, dan besluiten we met elkaar of we het op die manier doen, ja of nee. En het organisatiekantoor kan gewoon zijn werk doen. Ja, geweldig. Is het is helemaal het. simpeler. Ja, je hebt het gewoon zelf in de hand nu, uh, de Je proces. hebt het zelf in de hand. Ja, ja, ja dat klopt. Mooi. Wat ik... Um, um, ja, ik vind het echt indrukwekkend wat je vertelt, zo die anderhalf jaar ervaring uh, met uh, dit hele proces. En uh, uh, ja. een van de vragen die ik jou wilde stellen was uh, van, hey, wat zijn de resultaten? Nou, daar heb je al uh, een heleboel over verteld. Uh, um, over de successen van wat jullie uh, bewerkstelligen als je zegt ja, dat je nou, zo te ja, werk gaat. Ik, ik, me, wat, wat, ik, wat ik zelf uh, ook een van mijn, uh, ik ben het twaalf jaar aansluit geweest, en... Uh, in die tijd dat ik raadzitter was, hadden wij een WMO-raad. Zeg maar, ja, maar, zonder daar uh, uh, vervelend over te doen, dat is het niet. Die, die, die WMO-raad heeft geweldig zijn werk gedaan, alleen op een andere wijze. Yeah. Het gekke was dat ik als, uh, in, binnen de politiek, uh, had ik weinig zicht, of geen zicht, op, op de uh, adviezen die bij zo'n WMO-raad uh, uh, geleverd werden aan de politiek. We zagen ze niet. Okay. En, en dat, had, dat heeft gewoon te maken met, en dat is techniek hoor. Uh, er komt een brief en zo werken gemeentes vaak. De brieven komen binnen en de brieven komen dan via uh, een griffier, komen ze in een, ja, in Almere doen ze dan in een soort dagmail. Mm -hmm. Dus alle raadsleden die krijgen een dagmail. Mm -hmm. En als je dan na twee of drie keer scrollen uh, op je scherm, uh, onderaan was, dan stonden daar de ingekomen brieven. Ja. Nou, uhm, praktijk leert dat, uh, raadsleden dagelijks wel naar die dagmail kijken. Die halen de belangrijke items er even uit, maar je gaan geen zes keer scrollen voordat ze bij die, al die, bij al die brieven komen. Dus die brieven die werden over het algemeen, die input van het, van die WMO-raad, werd gewoon nauwelijks gelezen en er werd er ja. nauwelijks wat mee gedaan. En dat is natuurlijk, uh, vond ik altijd heel vervelend. Wij kregen altijd als raad, Um, op het moment dat het beleidstuk op tafel lag mm -hmm. van de gemeente, dan zat er bij dat beleidstuk zat er dan, uh, datgene wat de WMO-raad ervan vond. Ja. Maar dat kregen we op hetzelfde moment. Ja. Nou, dan gebeurt er nauwelijks meer wat mee. Ja. Dus ik wilde eigenlijk een systeem uh, vinden waar uh, iedereen zich goed bij voelde, maar ook burgemeester uh, en wethouder natuurlijk, want je moet. Je gaat het systeem veranderen, mm. uh, dat een raadslid van tevoren al weet wat wij ervan vinden. Zodat hij ook nog eens een keer aan ons kan vragen, zeg jongens, waarom vinden jullie dat nou zo? Ja precies. Waarom doe je dit nou zo? Ja. Die ruimte vonden dat hij erin moest komen. Nou dat is uh, lastig om daar even snel een oplossing voor te vinden. Ik denk dat we hem wel uh, gevonden hebben, mm -hmm. uh, door gewoon die link uh, op het moment dat er een gevraagd of ongevraagd advies is om die link naar de Griffie te leggen. En wij hebben het grote voordeel dat binnen deze gemeenteraad uh, weer een volggroep uh, van, de sociale, van het sociaal domein uh, ingericht is door de raadsleden. Dus die mensen die daarin zitten, die krijgen bijna rechtstreeks via de Griffie gewoon alle uh, adviezen die wij geven, rechtstreeks op tafel. Uh -huh. En dat zijn ook de woordvoerders op al deze onderwerpen. Want uh -huh. je hoeft natuurlijk, wij hebben 39 raadsleden zitten. Alle 39 raadsleden hoeven het niet te lezen. Ja. Yeah. Dus de dan woordvoerders we... van de politieke partijen, die hierover gaan moeten het lezen. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. Nou, die, zijn, die hebben zich verzameld in deze volggroep. Uh, dus ja, we hebben een heel makkelijk... Uh, makkelijker weg gevonden om het rechtstreeks bij de politiek te krijgen. En ook eerder dan dat het beleidstuk bij, degene, bij de politiek op tafel ligt. Yeah. Waardoor de ruimte komt om met elkaar daar nog in gesprek over te gaan. Ja, yeah. en, en merk je dat in de praktijk dan ook? Ja, dat merk je. Het is nu zo, want we volgen natuurlijk, uh, uh, elke donderdag uh, zitten de vertegenwoordigers van, uh, van uh, uh, de, de, de de adviesraad, uh, die zitten bij uh, de politieke beraadslagingen. Wij hebben hier wekelijks uh, politieke marktieren in deze stad. En ja. um, um, um, elke donderdag zitten er, zit er, er één of twee, en meestal ben ik er ook zelf. Zitten op, zeker op het moment dat er ook onderwerpen uit de sociaal domein besproken worden, dat is bijna wekelijks zo, mm -hmm. dan zit die er ook in, bij de behandeling. En dan merk je dat raadsleden nu gewend beginnen te raken dat van, oh, um, maar wat vindt de, uh, de advies aan het sociaal domein hiervan? Mm -hmm. Of waarom hebben we daar geen, uh, uh, geen opmerking van gekregen? Mm -hmm. Nou, dan, heb, dan zijn wij er niet voor gevraagd, dat gebeurt ook nog wel eens. Mm -hmm. Dat wij gewoon niet uh, gevraagd zijn om, om advies te geven. Mm -hmm. Nou, dan worden ze op teruggefloten en dan gaat het document weer terug. Yeah. En dan komt er een nieuwe behandeling en dan worden wij eerst gevraagd om advies. Mm -hmm. Dus raadsleden doen er nu daadwerkelijk iets mee met ons advies. Indrukwekkend, ja. En, en nou, dat is voor, natuurlijk voor ons als, als, ja, als leden en ook voor een breed overleg Kijk, je kan uh, het, het heeft al wat uren inzet in de week of per dag. De einde, vraag dat van een ieder. En het is natuurlijk altijd leuk om dan te merken dat er dan in de politiek ook nog iets mee gebeurt. Ja, ja en ik kan me helemaal voorstellen dat omdat er natuurlijk, ik heb zelf ook bij een gemeente gewerkt, uh, het sociaal domein en uh, dan kan ik me ook heel erg voorstellen dat um, uh, dat kan jij misschien wel beamen vanuit jouw ervaring in die rol als uh, gemeenteraadslid dat je uh, dat gemeenteraadsleden uh, zeker nu met alle nieuwe taken um, daar graag ook het perspectief van uh, de inwoner en de burger um, uh, via jullie adviezen ook uh, um, op tafel krijgen bij het gesprek omdat het natuurlijk vaak nog niet maar, maar dat is ook meer een vraag eigenlijk aan jou. Um, uh, LOC die werkt vanuit een visie op waardevolle zorg. En uh, ja. in de kern gaat dat uit van um, dat als uh, dat wat voor mensen belangrijk is in hun leven uh, als dat aandacht kan krijgen in welke situatie dan ook. Dus ook in ja. de, uh, meest schrijnende zorgsituaties of ook lichtere zorgsituaties. Um, dat als dat aandacht kan krijgen, dan um, bevordert dat gezondheid en uh, uh, werk je op een hele andere manier aan gezondheid dan veelal nog het geval omdat we ons veel concentreren op ziekte en wat er niet goed gaat en niet op de, ook de potentie van mensen en als we bijvoorbeeld naar zorg kijken dan kijken we vooral vaak naar zorg en dan hebben we uh, andere delen van het leven van een mens uh, daar vaak niet bij in oogschaal dus um, als je, um, en dat zijn natuurlijk gewoon een grote uitdagingen waar veel uh, organisaties voorstaan als ja. het zo is dat we cliënten en hun leven centraal willen stellen in wat, wat we doen. Um, en zo is het denk ik ook voor uh, gemeenteraadsleden als zij beslissingen moeten nemen over uh, hoe in een gemeente zorg bijvoorbeeld uh, georganiseerd is, dan um, uh, ben ik nieuwsgierig hoe, dat in, hoe jouw ervaring is in de gemeente Almere um, of je daar ook een uh, behoefte ervaart bij gemeenteraadsleden. Je, je zegt dat net zelf al, dat ze dan graag uh, jullie advies vragen. Maar kun je daar wat meer woorden aan geven van wat is dan die behoefte? Wat is wat jullie uh, bieden als adviesraad en jullie advies? Waar staat dat voor? Ja, nou, ik, ik merk, uh, uh, want ik ben ook met deze, als, als advies, ja, ik er wordt mij raad gevraagd wat ik, er, wat ik ervan vind, van de manier van werken, van de, bijvoorbeeld de nieuwe volggroep die ze nu in de gemeenteraad uh, hebben zitten. En die volggroep die bemoeit zich natuurlijk niet meer met de transitie, want die techniek hebben we nu al gehad. Uh, het zit er nu natuurlijk voornamelijk op de transformatie en dat begrijpen raadsleden ook heel goed. Mm -hmm. uh, met name op, de, op dat gebied, daar gaan ze nu ook uh, met elkaar. En ik heb uh, gisteren een bijeenkomst gehad en daar zitten gewoon aan tafel. Zeg maar uh, 80% van de politieke partijen, die zijn gewoon vertegenwoordigd op dat moment. Uh, en dan gaan ze praten over dan spreken ze met elkaar over van hoe gaan wij deze transitie volgen. Uh, uh, met wie gaan wij in gesprek? Met, willen wij met, en dat was gisteren dan een, een, een flink deel van het gesprek. We willen niet met de manager, we willen niet met de directeur spreken, maar we, we gaan echt. ...spreken ook met de mensen die op de werkvloer zitten. Ehm, uh, ja, de belanghebbende dus. Mm -hmm. ja, en alleen maar om, om ja, en ik heb ze wel gewaarschuwd, want wij hebben dat natuurlijk zelf ook gedaan. Ik heb al eerder in zo'n kennisgroep gezeten in de tijd dat ik zelf raadslid was. Ja. Yeah. Het gevaar is natuurlijk, als je met mensen praat uh, op de werkvloer, of zelfs nog lager... Uh, ...dan krijg je natuurlijk enorm veel details, krijg je naar je toe en daar kan je als raadslid niet zo hard mee, in zoverre. Als je al die uh, details op papier gaat zetten en je probeert daar uh, beleid van te maken, dan gaat dat niet lukken. Uh, je moet dus echt proberen, en dan moet je een filter voor uh, zien te kaderen. En de ene staat wat beter in dan de andere natuurlijk. Ja. En alles wat je hoort, om dat weer terug te vertalen in, in beleid. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk de truc. Precies. En uh, gelukkig hebben we hier het uh, grote voordeel, vind ik in, in Almere, dat er een uh, degenen die deze kar trekken politiek gezien, dat het allemaal uh, mensen zijn die al jaren, een aantal jaren meelopen. Mm -hmm. uh, dus die kennen het hele sociaal domein. Die zitten al jaren in het sociaal domein. Mm -hmm. uh, dus zij kunnen, zij kunnen dat. En als er dan één of twee nieuwe bij komen uit andere partijen, dan, nou, dan, dan uh, kom, die vinden dan met elkaar de weg wel. Dus ik, ik denk zelf wel dat zij als ik hier in de gemeente Almere, dan heb ik dan het beste zicht op, dat ze dat best een goed systeem nu voor bedacht hebben. Ja. Nou, als wij daar een, als adviesraad een, een, een bijdrage aan kunnen leveren aan, nou ja, wat wij vinden met elkaar uh, van, van uh, een bepaald beleidstuk, neem het PGB, maar weer, dan, dan, en zij doen er dan ook wat mee, ja, dan denk ik dat we uiteindelijk tot een, ja, ondanks de bezuinigingen natuurlijk, uh, uh, toch aan mooi integraal beleid. Want dat is denk ik de uitdaging waar gemeentes voor zitten. Um, we krijgen minder geld, maar ja. kan je overzeuren natuurlijk, maar dat is gewoon zo. Je zal er toch wat bij moeten. Mm -hmm. uh, dan denk ik dat je, en dat, dat, dat, deze groep is daar ook van overtuigd, dat op het moment dat je het in elkaar kan schuiven, mm -hmm. uh, beleidsmatig, maar ook natuurlijk op de werkvloer. En we merken ook dat organisaties op de, op de werkvloer niet allemaal nog uh, de boel integraal aangepakt hebben zelf. Nee, precies. En bedoel jij met in elkaar schuiven dat de verschillende belangen en perspectieven allemaal ja. een plek kunnen krijgen? Ja, ja uh -huh. dat bedoel ik. Ja, uh -huh. en, en dat ligt, uh, de, je kan het beleidsmatig, is het makkelijk op te schuiven. Ja, uh, papier is gewillig, <laughs> maar, maar de praktijk is toch wat weerbarstiger, dat blijkt wel. En, en dan hou je toch die... Die scheidingen die we er allemaal tussen uitgehaald hebben, die schotten, die blijven toch bij een heleboel clubjes nog gewoon zitten. Dat zit hem ook in de overheid hoor. Dat zit echt niet alleen bij instellingen, want de overheid zelf doet dat ook nog steeds. Maar uiteindelijk moeten wij de winst halen, met name omdat ze natuurlijk toch met een bezuiniging en een kleinere begroting het moeten gaan doen. Moeten ze de winst zien te vinden in die integrale aanpak? Als je dat niet goed voor elkaar krijgt, dan denk ik dat je gewoon geld tekort komt voor te bedrijven. Ja. Dus, dus, jij zegt, dus jij zegt daarbij eigenlijk de mensen ook. Dan krijgen gewoon niet datgene wat ze vragen. Wat zei je als laatste? Dan krijgen de mensen, de, de, de cliënten, dus, de mensen die in Almere wonen in dit geval, die krijgen dan niet datgene waar ze om vragen. Ja. Nou, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. En en, lijkt mij. Nee, lijkt mij ook niet. En... Um, dat is wel een mooi bruggetje naar dat uh, ik heb een aantal van jullie uh, openbare vergaderingen. Uh, die hebben jullie uh, volgens mij zo goed als elke maand uh, ja. uh, bijgewoond. En um, ik vond het daar inter uh, interessant ook om te zien dat daar uh, op de verschillende bijeenkomsten um, verschillende uh, mensen aanwezig waren. Zowel uh, eigenlijk van alle groepen die je net zei. Van, uh, de, de, van, van jullie als adviesraad zelf, van het breed overlegs plus, van... Uh, een raadsleden, uh, ambtenaren die uh, presentaties gaven, andere organisaties, maar ook uh, mensen uit de buurt um, uh, en, en iets verder weg van de plek waar vergaderd werd. Um, wat zijn de reacties van um, uh, cliënten of inwoners van Almere um, op wat jullie aan het doen zijn? Als de stad euh, door te vergaderen euh, op één, één centrale plek, het was eerst nog het, euh, het stadhuis, nou, daar zijn we zo snel mogelijk uitgegaan. <coughs> we, uiteindelijk hebben we gekozen om in de wijk te gaan zitten. En wij hebben in Almere <coughs> 16 wijkteams en het idee was om gewoon iedere keer, euh, we vergaderen zeg maar 12 keer per jaar, maar ja, dan moet dat lukken dat je elke maand in een, in een wijk komt te zitten bij een ander wijkteam. Dat was het idee. Ja. Nou, het idee dat blijven we ook vasthouden. Uh, het is aan ons een uitdaging om steeds uh, onderdak te vinden. Want uh, het, het, het succes was, was zodanig uh, groot dat het, het kamertje waar we in moesten zitten. daar konden de mensen in de deuropeningen op een krukje zitten bij ons. En, ja. en, en uh, wij moesten al heel snel ook onze vergadersysteem en de manier uh, de vergaderagenda omgooien. Uh, ja, wij, wij denken in projecten en projectnummers, nou, de mensen die erbij zaten, die, die, hadden, die keken in een roestige horloge. <lacht> ja, dat was, dat was, dat was, uh, dat was erg. Dus, zeg maar dat moeten we niet meer doen, dus we hebben de agenda ook zodanig aangepast aan onze uh, uh, plannen, zeg maar. En, en we voeren dat nu ook uit om steeds op een andere plek in de wijk te zitten. Dat bijvoorbeeld het eerste gedeelte van de agenda, het eerste uur van ons... Uh, alle mensen die daar zitten, je ja. zei het al, die noemde ze al op. Uh, er zitten altijd gemeenteambtenaren bij omdat er altijd een thema behandeld wordt dat actueel is. Dus de beleidsabtenaren die komen er dan ook een verhaal over vertellen. Ja. Uh, dan zitten er altijd, we hebben elk, elke maand een ander raadslid uh, zitten of een fractieassistent. Afhankelijk van wie de woordvoerders uh, zijn op dat onderwerp. Mm -hmm. <coughs> en we hebben de... Uh, ...vertegenwoordigers van uh, nou ja, dat wijkteam waar we dan in de wijk zitten. Mm -hmm. En dat wijkteam, die wijkteams zijn natuurlijk nogal belangrijk geworden. Yeah. Nou ja, dan heb je nog een, uh, een, uh, een aantal mensen die gewoon uit de wijk uh, gereden. nou wij vinden het wel interessant en we willen wel wat meepraten. Nou, op dat uur kan iedereen gewoon meepraten. Wij zitten we vergaderen dan, er wordt een onderwerp behandeld en iedereen die in de zaal zit, die kan gewoon zijn zetje en dat ja, gebeurt ja. ook, kan ik uh, beamen. Ja, ja dat, dat, en ik moet zeggen, dat werkt heel erg goed. Ja. Het enige is dat wij bijvoorbeeld moeten zorgen dat we de zo zodanig groot hebben dat we er ook in kunnen. Ja. <laughs> <laughs> en dan hebben we natuurlijk toch altijd nog uh, natuurlijk wel een stuk, ja, er zit toch altijd een technisch uh, stuk achter. Ja, tuurlijk, ja. En dat doen we dan in het tweede gedeelte van de vergadering. Nou, dan kunnen de mensen zeggen, nou jongens, dit heb ik gehad. ik ga naar huis en dan behandelen wij zeg maar het... Uh, het technische gedeelte altijd. En als jij zegt dat gaat goed, even los van die technische aspecten en de ruimteomvang. Wat gaat er goed? Nou wat goed gaat is de interactie tussen datgene wat wij vinden. Want ook de mensen van de Breed Overleg Plus zitten er ook bij, die vergeet ik net. Maar die zitten er natuurlijk ook bij deze vergaderingen bij. Uh, je merkt dan dat de, de interactie tussen, tussen mensen gewoon uit de buurt waar we zitten. En ja, de ene keer, uh, we hebben al keer gehad dat het uh, mensen van het leger de Nijls en die hadden een keer mensen opgevangen. Nou, dat, dan komen ze in een ander probleem te zitten. Dan worden ze door de gemeente weer aangeschreven. Nou, al die zaken die kunnen we nu bij elkaar doen. Tegelijkertijd zeggen we van, nou weet je wat, daar zitten de mensen van het wijkteam. Maak een afspraak met elkaar. Mm -hmm. Doe dat niet, niet nu, maar maak een afspraak zodat mm -hmm. je op een ander moment erover kan praten met elkaar. Mm -hmm. Dus je brengt ook, uh, hebben al een paar keer gemerkt, mensen bij elkaar die eigenlijk van elkaar niet weten dat ze in dezelfde wijk zitten en het probleem makkelijk in de wijk op kunnen lossen. Mm. Uh, het voordeel is dat mensen, zeg maar, en, en over het onderwerp, want de onderwerpen staan luid en duidelijk in de krant. Wij communiceren dat uh, in de krant waar we zitten en waar we het over gaan hebben met elkaar. Uh, en onze website natuurlijk. Ja. Nou ja, daar komen mensen op af. Ja. En, en, en tot nu toe moet ik zeggen, uh, we hebben er al eens 50 binnengehaald. Dus wat zijn? Ja, jullie hebben er? Over de 50, 53, 53 tot Be, bezoekers, nu toe. Voor de, voor de vakantie. Dat zijn bezoekers bedoel je? Uh, 12 mensen die uh, van de ASD zijn. <laughs> dus ja, we zitten er gauw een, een man op 30 aan, aan mensen uit de, uit de wijk. Ja, oh. ja indrukwekkend. Ja. Dus, dat, dus het, uh, het hoert uh, het een en ander en daar is echt van alles in beweging gekomen, zeg je eigenlijk. Ja, dat is ja. maar ja, ja, dat, geeft ook een, dat geeft ook een bepaalde druk bij ons nu natuurlijk en, en dus wij zijn uh, naar aanleiding van ja, dit, wij zien het als winst. Dit. Uh, nou met die participatie van uh, de burger of ja, cliënten of wat dan ook. Ja. Het wordt in het, in het, in het uh, gemeente van Jan wordt dat uh, cliëntenparticipatie genoemd, maar nou, prima. Um, om te gaan kijken hoe we dit nou, uh, nou ja beter handen en voeten kunnen geven. Ja. En dan hebben we nu een ongevraagd uh, advies. Dat hebben we hebben het twee weken geleden ingediend bij de... Bij de gemeente en we gaan kijken of ze daar wat mee gaan doen. Hè. Kijk, wij gaan het gewoon proberen. Ik, ik, ik hoef ook niemand toestemming te vragen of ik het mag. We doen het gewoon. Ja. En als we de ruimte hebben, want dat, uh, dat, dat is onze uitdaging dan, om een plek te zoeken. En als we dat allemaal vinden dan, uh, voor, voor, voor het geld hoeft het allemaal nog geen probleem te zijn. We, we zitten nog steeds binnen onze begroting, dus als het om huur van uh, ruimtes gaat of uh, het betalen van een kop koffie, uh, of wat ook. Nou, dat is uh, natuurlijk ons, ons probleem niet. En als dat wel een probleem zou worden, dan leg ik het één op één gewoon bij de gemeenteraad neer. Dus zeg maar, zeg maar wat je ermee wil. Dus. Heb je het nou specifiek over de uh, cliëntenparticipatie uh, inhoudelijk van het advies dat jullie doen? Of bedoel je nu de bijeenkomsten, de openbare vergaderingen? Uh, nee hoor, ik, heb, ik, ik kijk gelijk een beetje vooruit. Ik kijk ja. een beetje hard op, op eigenlijk tegelijkertijd. Ja. Uh, we, we willen het eerst nu... Uh, de participatie wat beter vorm gaan geven. We hebben een van de manieren die wij kunnen doen, dat is zeg maar, die openbare vergaderingen die steeds beter bezocht worden. Mm -hmm. en er, zit maar, er zit natuurlijk ook een formele kant aan uh, voor de gemeente en, en, en die zal ook gewoon zelf maatregelen moeten nemen waar dat ze die hele participatie van, uh, van de burger gewoon beter en serieuzer gaan nemen natuurlijk. Ja. En wij vinden dat ze dat op dit moment niet goed doen al. Ja, dus, dus... Ja, daar hebben, hebben wij nu een ongevraagd advies voor neergelegd. Ja, precies. En als jij het dan hebt over uh, daar handen en voeten aan geven, dan het, daar had je het net over. Ja, we, doen, we werken samen met, met, met organisaties die gewoon ook landelijk hier uh, uh, meewerken Hoort dat uh, in iedereen? Mm -hmm. die, die club, die, die nee. organisatie. En ja, we hebben een, een organisatie die vanuit Levi's uh, heel erg actief is. Mm -hmm. Uh, met name die cliëntenparticipatie werken dan weer samen met deze landelijke organisatie. Die voor ons ook uh, bijvoorbeeld die, die keukentafelgesprekken van hoe wordt dat nou ontvangen. Ja. Uh, hoe reageren mensen daar nou daadwerkelijk op. En de uitkomsten daarvan, uh, die krijgen wij allemaal kant en klaar krijgen we dat op, op tafel. Dus wij maken aan de hand van die gegevens, besluiten wij of we daar inderdaad een, uh, een, een, een, uh, een ongevraagd advies over gaan geven. En dat gaan we dus ook doen. Ja, en als je. Als je, als je Ja, en als jij uh, zo terugkijkt naar de afgelopen anderhalf jaar en de adviezen die jullie hebben uh, ge, uh, ge, gemaakt, uh, en de, uh, wat, wat zou je kunnen zeggen over resultaten daarvan? Oh, ja, de? Over resultaten van die adviezen of uitkomsten daarvan of effecten? Ja, maar, uh, de manier van. Uh, jaar hebben wij het, het, uh, onze werkwijze uh, helemaal omgegooid. Mm -hmm. En we merken sinds, uh, dat is echt al sinds vorig jaar, nou september, oktober zeg maar, hebben we deze werkwijze zoals we nu werken. En ik merk nu dat uh, uh, datgene wat wij uh, op papier zetten dan wel wat wij vinden. Maar dat is ook natuurlijk wel belangrijk, dat daar politiek van alles mee gedaan wordt, maar dat ook het ambtelijk apparaat het heel erg fijn vindt. Om van tevoren al um, met elkaar bepaalde gegevens vanuit de werkvloer mee te nemen in het beleidsstuk wat uiteindelijk aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Dus uh, we, winnen aan twee, we hebben twee, aan twee kanten weten te winnen, zowel de, de beleidsmakers zelf die uh, gewoon en uh, meer met ons willen spreken over datgene wat er... Nou ja, wat meer toegeschreven is op, op, op degene die, die het moet ondergaan, de burger, dus in dit geval. Ja. Maar ook uh, de politiek die dan ziet van oh, uh, het is nog niet scherp genoeg eigenlijk. De ASD, de adviesraad, die vindt dat er nog, uh, uh, maar met, noem even de PGB het aantal uren waar, waar mensen zelf verantwoordelijk voor worden straks. Die, die variëren landelijk ook tussen de 8 uur en de 14 uur bijvoorbeeld. Ja. Nou, hier hebben ze gezegd, we gaan naar 14. Wij willen gewoon dat ze blijven bij 8 en max naar 10 gaan. Nou, dan kan je dan, uh, we hebben het tot teruggeschreven naar 12. En nou zouden we het eigenlijk met de politiek nog terug willen brengen naar 10. Mm -hmm. En we dat iets gewoon korter van PGB, dus eigenlijk wat, ze, wat de plannen waren. Nou, dat, dat kan je met elkaar in overleg doen. ik denk dat je die winst ook maakt. En we hebben in de afgelopen adviezen, uh, hebben we daar op allerlei gebieden, hebben we daar gewoon winst op geboekt. Ja, daadwerkelijk kunnen we het ook goed zien. En dat motiveert zowel de mensen van de werkvloer die in breed overleg zitten, als natuurlijk die twaalf mensen die in de adviesraad zitten om gewoon nou ja, de uren erin te blijven steken die ze dat nu ook doen. Ja, precies. En, uh, um, en om uh, passende ruimtes te kunnen creëren, omdat dat blijkbaar dus ook iets doet met de inwoners die, uh, uh, zich, uh, die jullie weer weten te vinden. En ja, de inwoners die zeggen, kijk nou toch, ze, ze horen wat van ons. Want over dat PGB, dat kwam namelijk onder andere het, het aantal uren terugbrengen. Dat werd, in dat, in dat uren werd daar, daar werd nogal aardig kritisch over gesproken. Dus ze hadden zoiets van ja, uh, waarom gaan wij zomaar naar veertien? Weet je wel. Dus wij nemen dat dan mee. En, en zij zien het dan uh, terug in zoveel, want we maken kan die reclame voor onze eigen website natuurlijk. Sure, yeah. Alle adviezen uh, staan <laughs> zowel in uitgebreide vorm als, uh, ja, we noemen dat de publieksversie die wat makkelijker te lezen is. Yeah. That... Om, om, ja, Om te zorgen dat, uh, dat iedereen die uh, uh, het wil lezen, het ook snapt waar het over gaat. Precies. En als je dan de uitgebreidere versie wil lezen, dan kan, dat dan, kan je dan via de website ook gewoon aanvragen. Aha. En dan uh, krijg je gewoon thuis gestuurd. Mooi, ja. En kun je de website voor de lezers even noemen? Uh, voor de lezers en de uh, luisteraars. Ja, dat is een hele lange naam. WWW, <laughs> in in de... uh, uh, Adviesraad, Sociaal Domein, Almere. Punt. En L, dat is een heel end. Maar... Ja, en het is allemaal aan elkaar? Allemaal aan elkaar, zonder punten. Eén ja. één groot woord, Adviesraad, Sociaal Domein, Almere. Aan elkaar vast. Oh, maar dat is goed te vinden. En, dat, ja, en, en daar zijn dan, zeg maar, alles wat wij doen... Uh, dat, in het begin lukte dat ook niet echt... Toen was mijn als ambtelijk apparaat het toch vervelend dat we elk advies uh, wat wij uitbrachten, het moment dat we het uitbrachten, ook al op onze website hadden staan. Dus Maar goed, dat hebben we allemaal gewonnen. Het gebeurt nu. Ja, precies. Het, we proberen zo transparant mogelijk daarover te, te communiceren met, uh, met de nieder. We doen geen geheime dingen. Het is uh, geen hogere wiskunde. Dus ik vind dat iedereen wat wij uh, met elkaar opschrijven, het gaat, het gaat allemaal mensen aan. Hè? Ik bedoel, het, het, het werk wat wij doen, ik zeg altijd... Uh, het raakt zeven, zeker 70 tot 75 procent van de, de Almeerse inwoners, uh, die hebben hier wat mee te maken met ja. iets uit het sociaal domein. Ja. Nou, dan vind ik ook dat mensen moeten weten wat wij doen. Het ja. nee, moet, hebt... moet terug te zien zijn, ja, dat is geen geheim. Nee, en, en dat vind ik ook indrukwekkend in de wat, je, wat je zo vertelt, is dat er eigenlijk, dat je, wat jullie uh, doen en gedaan hebben is... Uh, mensen bij elkaar brengen... rondom precies dat waar het over gaat... wat je net zegt... Um, ja, ja. dat wat er toe doet in het, het dagelijks leven... van heel veel mensen... en waar van alles beter in kan... dat het gewoon meer afgestemd kan worden op die situatie. Ja. Ja. Dat we natuurlijk gewoon nog veel... gericht zijn op het organiseren... en dingen doen vanuit uh, organisatiebelangen... onder andere. Um, ja. Waar we gewoon nog niet... Uh, uh, het gebruikelijk is veelal. En gelukkig steeds meer. En uh, daar uh, uh, leveren jullie dus... Uh, een hele grote bijdrage in dat dat, dat, dat, dat, dat, dat kan verbeteren. In wereld, dat wij er een ja. bijdragen bijdrage bij doen, ja. en, en wat ik in, hoor in hoe je dat zo vertelt. Is dat jullie dus op allerlei manieren. Als je het dus hebt over die effecten. Um, op vele fronten uh, klinkt dat er dan dus echt naar. Dat er ook integrale effecten zijn. Op, op, in die zin van op allerlei fronten. Um, dat het perspectief van die leefsituatie van mensen. Dat die um, meer in de picture komt. En dat die ja. structureel meer een plek gaat krijgen. Ook al gebeurt dat misschien nog niet allemaal overal zoals dat zou kunnen. Maar dat, dat, dat daar wel ook echt um, structureel uh, een verandering in lijkt te komen. Ja. Nou, het, is, het is iets wat we erg graag willen. En uh, we, hebben, we hebben een termijn van vier jaar allemaal gehad. En dan uh, geloof ik maximaal, vols, vols we maximaal volgens het voorst mogen we tegen vier jaar zitten. Ik weet niet of ze allemaal blijven zitten, maar dat hoop ik wel natuurlijk. Ehm... Um, maar goed, we zullen toch ook voor vernieuwing moeten zorgen, want anders dan moet je straks in één keer de hele druk vervangen. Dat zal ook niet de goede bedoeling zijn, natuurlijk. Ja. Uh, dus er is al een gefaseerde, en daar zijn we nu druk mee bezig om dat soort reglementen goed te regelen, dat, uh, dat niet in één keer zo'n hele organisatie straks opstapt. Ja. Uh, nee, maar het is wel zo dat wij nu na anderhalf jaar kunnen zeggen, nou, we hebben een goede stap gemaakt met elkaar. Er zijn nog een heleboel dingen te doen. Uh, die we beter zouden kunnen doen, die we anders zouden kunnen doen. En dat is heel veel ook techniek, hoor. maar ik, ik noemde net even bijvoorbeeld met die jongeren, daar moeten we echt wat mee. Ja. Ik bedoel, we hebben hier een jonge stad, uh, meer dan, dan, dan, dan, dan uh, 33, 34 procent in Almere is uh, jeugd. Ja. Nou, maar, uh, bedoel, wij geven hier miljoenen uit in, in jeugdzorg en dan heb ik het nog maar niet over de jeugdgeestelijke uh, gezondheidszorg. Ja. Dan vind ik dat die jongeren daar een stem in moeten hebben. Ja, zeker. Ik weet nog niet hoe we het gaan doen, maar we gaan het doen. Uh, maar dit zijn zo'n dingen, ik denk ook dat we dan de komende jaren naast de, de gebruikelijke adviezen gevraagd van hol gevraagd... Die we uit moeten geven en, en, en dat gaan we ook doen. Ook nog eens een keer aan een aantal dingen zoals dit blijven werken om zeg maar dat... Uh, nou ja, wat er, wat er bij de burger gebeurt. Het woord burger vind ik ook niet heel erg vervelend. Wat er bij de mensen thuis gebeurt, dat mm -hmm. we dat kunnen vertalen naar een fatsoenlijk stuk beleid. Mm -hmm. en, en, dat mensen dat niet als drempels blijven en gaan zien. En dat het, natuurlijk moet je, heb je met bezuinigingen te maken, dan kunnen wij ook niks. dat kunnen wij ook niet mooier maken. Dat dat, dat, dat gaat niet. Maar we kunnen wel de boel zodanig, denk, daar zijn wij van overtuigd hoor. Ik in ieder geval, dat op het moment dat je het beter inricht met elkaar, dat je dan het nog steeds, nog steeds een, een stuk zorg kan gaan leveren wat uh, kwaliteit heeft. Zeker, en uh, uh, LOC in, uh, vanuit haar visie op waardevolle zorgen uh, uh, staat ook echt voor van als je uh, je blijft richten op hoe het systeem nu georganiseerd is en vooral gaat uh, alleen kijkt op, op, op de, gaat kijken naar de financiën en de kosten, dan, uh, dan, dan, dan gaat die kwaliteit ook, uh, uh, die gaat, dat gaat ten koste van die kwaliteit. Dus er moet ook echt een, een verandering van systeem komen waar die kwaliteit in geïntegreerd is, zodat dat ook een effect kan hebben op de, op de kosten. En, en, en dat is natuurlijk wat meer barstiger dan, het is ook een, een, een, een uh, ja, we, we, we, doen, we werken al jaren in een bepaald systeem, en op een bepaald manier. En gewoontes van mensen, dus van bedrijven, dus, en dat zijn ook gewoon mensen natuurlijk allemaal, ook de beleidsmakers zijn ook allemaal gewoon mensen. Uh, je merkt gewoon dat uh, iedereen zal gewoon uh, uh, die klomp iets op moeten zetten, we zullen iets moeten gaan veranderen. Nou, als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, gaan we dat zeker doen met elkaar. Dan gaan we dat zeker doen. Ja, ja, mooi. En het is ook echt een ontwikkelingsproces wat je schetst. En ik vind het uh, uh, heel bemoedigend om zo uh, je uh, bevindingen, ervaringen en inspanningen zo daarvan te vernemen. Zo in, uh, in dit uur. Um, ja. Omdat dat... Um, ja, er ligt zoveel op, op het bordje van uh, gemeenten zoals Almere, maar allerlei gemeenten. Alle gemeenten hebben we ermee te maken? Precies, ja. en... Daarin uh, um, uh, schept zich gewoon heel veel mooie activiteiten die, uh, waar ik denk dat uh, heel veel mensen iets van zouden kunnen um, oppikken. Uh, ja. Om in de eigen praktijk uh, misschien uh, uh, geïnspireerd uh, weer verder ook aan de slag te kunnen. Uh, ja, ik heb het ook hoor, Het uh, is niet zo dat. Kijk, we bedenken met z'n twaalfde dit. Uh, maar het is niet zo dat we alleen naar onszelf kijken. We kijken natuurlijk ook om ons heen. Uh, steden als Enschede, en, en, en er zijn een, een aantal steden die uh, huizen, gemeentehuizen. Uh, er zijn een aantal gemeenten die allemaal vreselijk aan de weg timmeren. En uh, daar halen wij ook dingen van uit. Ik heb zoiets van datgene wat bedacht is en uitgevonden, ga je hier niet opnieuw. Nee, eigenlijk. precies. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat doe ik in overleg, kopieer en plak, al ja. bijna zeggen. Het zou ook stom zijn natuurlijk om, om alles opnieuw te gaan lopen bedenken. Terwijl een ander het al uh, uitgevonden heeft. En, en dat werkt nou. daar. Dus, maar dat doen wij ook. En uiteindelijk denk ik dat je gezamenlijk... En, en dat is ook een, een club die daar... Dat noemt zich de WMO-koepel. In uh, Nederland. Ja. Uh, dus daar zitten van al de WMO-raden een beetje onder. En ja. daar moet, moet ik op maandags mijn bevindingen inleven. Dat doe ik ook. En mm -hmm. We proberen met zo'n koepel ook gewoon... Um, nou ja, en een, een systeem met elkaar te bedenken waar, wat, wat, wat inderdaad al die dingen die we nu net met elkaar besproken hebben in het afgelopen uur, zeg maar, om daar ook handen en voeten aan te geven. Mm -hmm. dat, het, het is een proces wat nog een aantal jaren zal duren hoor, dat dus we ja. zullen er toch naartoe moeten. Ja, nee, helemaal mee eens. Ik denk dat het kan, ik denk dat het kan. Ik denk het ook. En uh, ja. de, um, ik ben dan wel nieuwsgierig naar uh, afrondend of je nog iets wilt vertellen over uh, wat er kan als, uh, als het ook gaat over jullie uh, ambities. Nou, ik, ik, met, we, hebben, we hebben ambities. Dat heb ik volgens mij al een aantal keer gezegd. We hebben een aantal ambities, we hebben een aantal dingen op onze agenda staan waar we aandacht aan willen schenken. Nee. En uh, we hebben ons inmiddels een zo zover en misschien klinkt dat wat arrogant, maar. We gaan, we gaan dat gewoon doen. Uh, ik, we vragen niet meer aan een handelijk apparaat of dat kan. Ga ik niet aan de wethouder vragen of dit kan. Uh, zo hebben wij dat uh, regionaal overleg, dat hebben we zelf opgestart. Ja. En, uh, en zo zijn er nog een aantal dingen die we kunnen doen met elkaar. Maar dat kan je gewoon zelf doen. Het is een kwestie van organiseren, de, de goede mensen bij elkaar krijgen. Want er zitten in heel veel WMO-raden, dat merken wij ook hier in Flevoland, want die ken ik dan het beste. Er yeah. zitten allemaal hartstikke, hartstikke goede mensen zitten bij elkaar. Yeah. Maar als iedereen op zijn eigen eiland blijft zitten, dan gaat dat gewoon, zeker als het gaat om regionale besluiten die genomen worden, waar ook heel veel geld in omgaat. Yeah. En, uh, met name in die eurzorg, grote stukken geestelijke gezondheidszorg, maar, uh, pleegzorg, nou, noem het allemaal maar op. Nou, dan moet je wel besluiten, beschermd wonen niet te vergeten. Uh, ik denk dat je dat met elkaar moet kunnen blijven bespreken. Maar dat soort initiatieven, uh, dat gaat, wij, gaan gewoon, wij gaan het gewoon doen. Mm. En, uh, en we proberen dan iedereen te overtuigen dat dit de goede manier is, natuurlijk. <tie> ja. ja, dat is de van werken. Maar goed, als het niet werkt, dan is het ook zo, dan stappen we er ook net zo makkelijk weer vanaf. Als we denken, jongens, dit is toch niet wat we ervan gedacht hebben, nou ja, dan stoppen we. En dan gaan we gewoon een andere weg bewandelen. Dan is het. Ik zeg net al, gaat het niet linksom, dan doen we het rechtsom. Ja, precies. En dat is misschien. Omdat, een... omdat we vinden dat natuurlijk de zorg die geleverd moet worden bij mensen. die moet ook links of rechtsom geleverd worden. Ja, ja, ja. Je kan niet zeggen, oh, het komt ons vandaag niet uit. Of uh, het potje van de geestelijke gezondheidszorg is vandaag leeg. Ja, Jeugdzorg ja, <lacht> was vroeger natuurlijk een, een, een onuitputtelijke pot bij de provincie. Mm -hmm. Als er tekort kwamen op het eind, dan werd er altijd dat algemene middelen, werd er geld bijgesluist. Ja. Als we een wachtlijst hadden, nou we haalden de krant, dan hebben we weer wachtlijsten. Nou, dan ging het bij de provincie in de pot, en dan werd het weer opgelost. Maar dat is niet meer zo. Mm -hmm. De gemeenten hebben nu een, een, een budget voor iets, en er staat een hek omheen. Ja. Als het op is, is het op. Ja. Dat wil zeggen dat je gemeenten hebben de uitdaging om het zodanig te verdelen, dat het dan niet halverwege de rit op is. Ja. En dat dat zijn, de, dat, dat zijn gemeenten natuurlijk voor om dat te, te bewaken. Maar daar zijn wij voor als uh, adviesraden, wmo de cliëntenorganisaties. Om te zorgen dat de zorg daardoor niet in de knoop komt te zitten. Ja, precies. En daarom, ja, uh, en daarom ook het uh, adagium doen. En uh, als het niet linksom gaat, dan wel rechtsom. Dan doen we rechtsom. Zo, Zo is dat. Is er nog iets dat je, dat je lezers en luisteraars uh, uh, met hem wilt delen? Nou, uh, ja, zover proberen te zijn. Pilots te over over heel Nederland, dat weet ik. Yeah. Uh, ik zou zeggen, uh, informeer je wat er te koop is als het over een bepaald bepaal onderwerp gaat. En schroom niet om gewoon via Google uh, internet, uh, mailing, contact met elkaar te zoeken en overleg met elkaar. Want ga nou niet allemaal maanden investeren in dingen die al ergens anders al lang uitgeprobeerd worden. Uh, of die al werken zelfs. Neem contact op, wij staan er open, ik sta er voor open, onze groep staat er voor open. Als er wat is dan, uh, ze kunnen ons altijd vinden. Zeker via de website die ik net noemde. Ja. Het aan het sociaal domein Nou, stel je vragen, leg het neer. En ik uh, uh, ben altijd bereid om uh, tijd vrij te maken om uh, nou ja, iemand er verder mee te helpen als het hoeft. Geweldig, ja. Ja? Hartelijk dank, Klaas. Uh, ik wens okay. jullie heel veel succes met de, de verdere gang van zaken en uh, ontwikkelingen en ambities. Ja. En uh, dank, dank voor je tijd en uh, op deze manier uh, okay. bijdrage leveren aan uh, deze verdere ontwikkeling in het hele land. Oké, okay. Gouwer, dankjewel. Graag gedaan. Voor dit interview en we spreken elkaar vast. Gaal we weer.